Ik ben blij met het lichaam dat ik gekregen heb. Hey. Meer nog, ik ben fier op wat ik allemaal kan. Op wie ik ben. Maar zoals bij zoveel is dat natuurlijk niet altijd zo geweest. En daar heb ik nu spijt van. Want je hebt maar één lichaam. Van te genieten. Sta open voor nieuwe dingen. Beweeg, proef, leef volop. Draag zorg voor jezelf en volg altijd je hart, zodat jij vanaf vandaag even gelukkig kan zijn als ik nu.